Even aapjes kijken vandaag. Ik ben vandaag voor 100 dagen hondenbanen in April verzorgen van de, de aapjes. Zullen we meteen aan de slag? Ja, laten we dat ja. doen. Kom. De dieren zijn er nu uit, die zijn er buiten. Dus dan kunnen we gaan schoonmaken. We okay. dus gaan nu voeren. En iedereen denkt natuurlijk dat apen alleen maar bananen eten. Ze krijgen dat eigenlijk niet, want er zitten veel te veel suikers in, dus dan worden ze te dik. Goedemorgen, allemaal. Welkom in Apel. En welkom bij de Doodsoft Apen. Ik ga nu een voederpresentatie geven. De collega's van mij gaan dan voer in de bakken doen. Ja. En ik ga dan wat informatie vertellen over de dieren. Nou, Floortje, Oortje, komt er gezellig naast me zitten, die komt even meekijken. <lacht> Even normaal doen, hè? Nu gaan we echt wachtlopen. Wij zijn nu aan het wachtlopen. Ja. Wat, wat doen we nu precies? Kort gezegd, de mensen in de gaten en de apen. Mm -hmm. De apen kunnen vrij territoriaal zijn. En bij mensen hou je eigenlijk in de gaten of ze niet gaan aaien ja. of te veel in hun gebied gaan. Nou, we gaan ze nu wat insecten voeren? Dat doen we dagelijks. Dan geven we ze wat uh, meelwormen en moriowormen. wormen de, mori de apen wormen? Ja zijn ze gek op. Insecten vinden ze echt het allerlekkigst. Grappig. mag je niet. Nee. nee, ik zal wel eerst de koppen afbijten. Ik nee. kan beter niet uit je handen voeren strooi je dit echt rond, zodat ze meer natuurlijke gedrag vertonen. Zodat ze echt gaan scharrelen tussen de blaadjes, zoals hierachter ook. Dat ze lekker druk bezig zijn. Wat ik me wel meest afvraag, is hoe het nou komt dat die apen niet weglopen. Als de groep stabiel is, dan zullen ze ook echt niet snel uh, het gebied verlaten. Want ze blijven echt wel bij hun familie. En hier kunnen ze zoveel van hun natuurlijke gedrag vertonen... dat ze echt wel de hele dag bezig zijn. Kijk, ja, daar komen ze al. Ja jongens, lekker eten. Je werkt in Apenhul, ben je erbij gekomen om je te gaan werken? Ik heb eigenlijk voor Apenhul gekozen omdat ze gewoon echt wel aap kunnen zijn hier. En ik denk dat dat in Apenhul toch wel het sterkst naar voren komt. Dat dieren gewoon echt zichzelf kunnen zijn in plaats van een attractie voor mensen. En nu ik de dieren ook individueel ken, is het gewoon steeds leuker. Ja, want je kent ze allemaal bij naam, hè? Ja. je ja. kent ze allemaal bij naam. En om in de apenwil te werken, moet je natuurlijk wel wat dingen kunnen. Je moet natuurlijk heel veel liefde hebben voor dieren. Zorgzaam zijn voor de dieren. Ja, je moet ook echt niet bang zijn om vies te worden. Dat heb je zelf ook al, nee, al gemerkt, ik, hè? Nee, ik heb apenpus in mijn haar. <laughs> ja. En natuurlijk heel zelfverzekerd, want je staat net ja. voor een heel groot publiek... ...zijn presentatie te houden. Dat is echt wel het mooiste beroep wat er is, vind ik. Maar ja, dat zegt iedereen over zijn beroep denk ik. Maar... Ja, want maar zo lekker buiten tussen de apen zitten, daar kunnen niet veel mensen nee. zeggen. Daar moet nee, je echt nee. heel trots op zijn. Hoi Boef. Hoe je deze? Floortje Oortje. Hoi Floortje Oortje. Ja. Floortje Oortje heeft wel nog een dode worm uit de winter. Ja. Woehoe. Ja. Hey. goed.